Hallo en welkom bij Pauls op twinstaf. Vandaag een video waarbij ik het geluid achteraf op heb genomen. En hier zie je alvast het eindresultaat. En de rest van de video laat ik zien hoe ik tot dit ben gekomen. Mijn uitgangspunt was een oude Lumia kast. En de rechtopstaande delen heb ik als eerste houtjes opgeschroefd zodat ik daar tussen kon zagen en dat het niet allemaal uit elkaar zou vallen. Dat met de handschroeven dat uh, leek een leuk idee, maar uh, dat was best wel veel werk, dus uh, uiteindelijk heb ik dat toch allemaal met de boormachine gedaan. Eerst wilde ik nog gaan zagen met de decoupeerzaag, maar al snel bleek dat het zaagje daarvoor te kort was. Dus dat betekent uh, verder met de handzaag. De zagen er was een tijd geleden, dat was wel te, te merken. De zaag was pot en uh, schoot niet echt op, maar uiteindelijk uh, dit is natuurlijk vier keer versneld, maar uh, ben ik door de eerste plank heen gekomen. Toen de balken doorgezaagd waren, kon ik de twee delen uit elkaar halen en uh, de, het binnenschot kwam uh, door van bos. Dat heb ik apart gezet, aangezien ik daar nu even nog niks mee ga doen. Nou, langzamerhand was dit het resultaat. Uh, uit elk uh, rechtopstaand deel zijn drie stukken gekomen. Twee daarvan zijn uh, 80 centimeter. En uh, eentje per, per stuk is ja, wat eigenlijk over is, wat uh, praktijk langer is. Dus je ziet hier ook dat uiteindelijk ik met 12 stukken die niet even lang zijn eindig. Maar dat is geen probleem zoals ik het nu in mijn hoofd heb. Want mijn tafel wordt toch lager dan 80 centimeter. Als je alle poten tegen de planken aanzet dan ziet de tafel er ongeveer zo uit. Elke drie planken zit er een stel poten en dit is vanaf nou, iets voor de helft. De volgende klus is de planken aan elkaar maken, zodat het een soort van tafel wordt. Ik heb hier twee balken liggen, waarvan één duidelijk in beeld en de andere niet zo. En hierop komen de planken met de, van, de, van de kast op te liggen, zodat ik ze één voor één rustig vast kan schroeven. Ik wilde eigenlijk mooie roestvrijstalen schroeven gebruiken, maar de bouwmarkt waar ik ze wilde halen had die niet meer. En ik wilde ook niet wachten, dus ik heb gipsplaatsschroeven gebruikt. Iets waar ik wel een beetje spijt van heb, want eh, al is het maar vanwege het, de herrie bij het indraaien van die schroeven. Alle nou, dwarsbalken die ik wilde gebruiken waren van erg ruw hout, dus dat heb ik nog uh, flink lopen schuren, zodat ik niet zoveel splinters in mijn handen had. En uh, dit hout heb ik gebruikt om de hele tafel op te laten rusten en om de verschillende poten aan elkaar te maken. En uh, Ook als zijbalken en ook als extra versteviging. Het schuurpapier heeft het ook maar nauwelijks gered tot aan het einde, maar net goed genoeg. Na al het schuren heb ik de planken op de poten geschroefd en alles precies uitgemeten en de hele tafel erop gezet. En dit is het eindresultaat. Natuurlijk ben ik het schroeven van de planken op de poten vergeten op te nemen. En hier nogmaals het eindresultaat. Ik ben heel benieuwd wat jullie vonden van deze manier van monteren en achteraf inspreken. Laat het weten in de commentaren en verder het gebruikelijke like, subscribe en deel en tot een volgende keer.